Mijn vrienden een aantal keren heeft mij verteld, zo'n jazzcafé in de stad, die loopt niet goed. De eigenaar graag verkopen. Mijn bedrijfsleider heeft mij ook een paar keren gevraagd, zullen we even langs gaan. Maar ik had eigenlijk geen zin in, elke keer. Ik zeg niet nee, maar ik moet even naar. Op één dag was een mooi weer, terras, komt mijn vrienden weer. Uh, wat doe je nu? Ik zeg ja, niks te doen. Zullen we even gaan kijken de café? <laughs> ik kom niet, niet meer mee. ik heb zelf gezegd, ik heb niks te doen. <laughs> Zo hebben wij gekomen. Een paar minuten gekeken, was in de reservering hier stil. We hebben zelfs de wc-controle vergeten. Maar ik heb hem heel snel gezien. Ik zeg meteen, is goed, doen wij deze zaak. Ik wilde deze concept beleven doorgaan als Jessica van Ik zie ook hier heel veel werk in. Grote naam. En alleen maar loop niet. Dus ik hoef niet nog een keer een andere concept, een andere naam te geven. Voor betere kwaliteit, als artiesten mij wat gevraagd of een instrument gevraagd of personeel een van andere gereedschap gevraagd mag niet uit hoe duur soms 5 euro soms 10.000 euro ik doe dat bijvoorbeeld heel veel artiesten klaagden over de piano ik heb voor hun nieuwe piano gekocht tussen de artiesten gaat heel snel door dit is gewoon als ik naar werk kom, moet alle apparatuur picobello zijn. 100% functioneel moeten zijn. Dat bezuinig ik niet van de apparatuur. Ik denk dat ziet ook een artiest en gasten ziet ook dat. Natuurlijk, ik ben niet alleen, ik heb ook een aantal vrienden, voorzitter Wim van Zoon, die doet vooral subsidiegedeelte. En Mark Ritsma doet programmeren, hij kent alle artiesten. En dit, uh, ik doe deze gedeelte en voordat hun komen, alles picobello, moet organiseren moeten zijn. Ja, voor, voor muzikanten is uh, Dizzy ook een, uh, een legendarische plek. Vroeger zeiden de Amsterdamse muzikanten die in Dizzy speelden van uh, wat een luidruchtig uh, publiek. En de enige manier om te laten zien dat wij goed zijn is om het publiek stil te krijgen. Dus als je het publiek in Dizzy stil kreeg, dat ze echt gingen luisteren, dan deed het, uh, deed het goed. Nou, en nu merken we dat uh, er zoveel mensen komen die niet voor de caféfunctie komen, maar die voor de concertfunctie komen, dat de bezoekers uh, heel erg gefocust zijn op wat er op het podium zich afspeelt. En dan heb je best mensen die, die komen omdat het toch een café is, die meer achterin zitten, die, die willen praten met elkaar. Maar zelfs dan merk je nog dat door de kwaliteit van de muziek, dat heel veel bezoekers toch gaan echt specifiek gaan opletten van uh, wat gebeurt daar allemaal op dat, uh, op dat podium. Wij merken dat ook bij de gemeente Rotterdam duidelijk is dat uh, Dizzy een belangrijke functie heeft. En we hebben ook met de gemeente Rotterdam gesproken dat Dizzy eigenlijk het talentpodium op jazzgebied van, uh, van Rotterdam moet zijn. En zo kijken zij daar inmiddels ook naar. Als uh, Stichting Gillespie werken we samen met het uh, conservatorium en Joost Patokka, hoofd van, uh, van uh, jazz, daar hebben we regelmatig contact uh, mee. En, het conservatorium wil ook met docenten hier af en toe optredens geven. Waarbij dan de eerste docenten spelen, waarna hun leerlingen, hun studenten. En afgelopen, het afgelopen jaar hebben we ook een samenwerkingsverband gehad met Jazz International Rotterdam. Omdat we een meestergezelserie hebben opgezet. Waarbij een deel van de Meestergezel concerten uit onze koker kwam. En een aantal uit die van Jazz International Rotterdam. Wat ik heel belangrijk vind in, in Rotterdam is dat, dat Dizzy blijft bestaan en dat dat een, een, een, ook een erkend podium is. En ik hoop dat, ja, dat er toch iets ruimere middelen in de toekomst zullen zijn, zodat, zodat je dat kan, kan handhaven.